Ik ben Arjan Suzenaar en ik ben teamleider van het klantcontactcentrum van de gemeente Valkenburg aan de Gull. Wij staan op een bijzondere manier tot onze burgers. Wij zijn een hele kleine gemeente qua inwoneraantal, maar we hebben best wel een grote opgave. Wij zijn een belangrijke toeristische gemeente. Iedereen kent Valkenburg aan de Geul ook wel, dus dan wil je ook op een goede manier tot je burger staan. En dat betekent niet een nummer. Als iemand hier binnenkomt, willen we ook een huiselijke sfeer creëren, een persoonlijk contact tot onze burger hebben. Dat betekent ook een goede telefonie, het goed regelen van alle afspraken en dergelijke eromheen. Een persoonlijke benadering, dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dat kun je ook online creëren, een persoonlijke benadering. Um, het, uh, het klantcontactcentrum van de gemeente, het KCC, ja, die, uh, dat is het eerste portaal natuurlijk uh, voor alle klantcontacten uh, voor de hele gemeente. Wat komt daar nou zo binnen? Nou ja goed, uh, dat kan van alles zijn. Het kan zijn van uh, ik wil een paswoord gaan aanvragen en fysiek kan die ook bij ons aangevraagd worden. Maar het kan ook zijn wat heb ik nodig voor een bouwvergunning of uh, ik uh, heb een factuur gekregen, uh, kan ik het in termijnen betalen, noem maar wat. We maken verschillende medewerkers, van alles en nog wat. een Beetje jonge mensen erbij, oudere mensen, de een heeft wat meer ervaring dan de ander. Ja, het is wel heel gevarieerd, ook wel leuk. Wij zochten een nieuwe uh, telefoonleverancier. Wij hadden een telefoonleverancier, daar waren we niet zo tevreden over. En uh, toen dachten we, nou moeten we het in één keer heel goed gaan aanpakken. Uh, via Via hebben wij van, uh, van Voice gehoord. En we hebben ze uitgenodigd. Dat was gelijk een heel warm uh, contact. Uh, het, het klonk goed. En dan uh, denk je nou even kijken of ze ook waar voor hun geld leveren. Maar dat uh, is uh, meer dan waar. Uh, wij zijn uh, nu bijna een jaar uh, bij hun klant. En uh, bevalt heel erg goed. Uh, ook als er gewoon kleine issues kunnen ontstaan, nou, dat gebeurt altijd wel eens, iets technisch kan ook van buitenaf ontstaan, niet per se van, vanuit ons of vanuit Voice. Wordt gelijk opgepakt, uh, direct doen ze er wat mee. Uh, ik heb uh, niet uh, dat ik een halve dag moet wachten op iets, nee, het gaat allemaal heel erg goed. Ik kan ook heel veel dingen van tevoren aangeven, wat serieus op antwoord uh, komt er. Uh, als het moet komen ze ook ter plaatse, komen ze snel. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, dat is echt een, een hele grote verbetering. En, en ja, gewoon heel warm en goed contact. Wat moeten mensen nou in Valkenburg allemaal gezien hebben? Het allerbelangrijkste is denk ik toch wel de grotten. Ik bedoel, niet iedere gemeente heeft zulke prachtige grotten als wij hebben. Maar buiten die grotten hebben we prachtige natuur. Wij hebben, geloof ik al, iets van zeven kastelen binnen onze gemeente. Dus ja, dat is te veel eigenlijk om op te noemen. Maar heel mooi, alles kan.